Net de schuurvondst is, zit hij behoorlijk onder het de stofdeekmotor. Dus waar ik mee ga beginnen is de motor eerst in het geheel af te spoelen. Puur alleen met water. Zodat het stof eraf is als ik met de borstel aan de gang ga, dat ik geen kleine krasjes maak. Let erop, het zonnetje. Daardoor kunnen die producten die je gebruikt intrekken in de lak. Dus laat hem absoluut niet te lang in de zon staan. Daarna ga ik beginnen met de velgen. Daar heb ik rijden voor. Als de motor dan toch nat is, kan dat alvast intrekken en uh, ja, dan ga ik hem met de borstel even helemaal behandelen. Dat ga ik jullie laten zien. Ik ga beginnen met de velgen. Daar heb ik een speciale velgenreiniger voor. Daar spreek ik hem in. Vergeet ook de remklauwen niet goed mee te doen. Zoals je ziet is de remklauw aan de bovenkant ook behoorlijk smerig van het oude remstof. En met deze velgenreiniger zou die ook behoorlijk goed opgeschoond moeten worden. Kijk eens hoe het vuil eraf komt. Ik heb inmiddels het grondige werk gedaan. De velgen, de kettingen, tandwielen en dergelijke. Het motorblok. Dus nu ga ik de kuipdelen doen. Daar hebben we S100 totaalreiniger voor. Die is net even iets milder. Dat is echt een sop-shampoo. En daar gaan we nu mee verder. Ik ga hem globaal in de shampoo zetten. Deze voor alle kuipdelen. Al het makwerk, zadel, zit aan, geen probleem. Lekker royaal instoppen, uitlaat niet vergeten. Heel erg belangrijk dat je de borstel die je gebruikt hebt af en toe op tussendoor een keer schoonblaast. Dat je niet de vuiligheid van alle andere onderdelen vervolgens erover je kuipwerk in smeert. Ik begin altijd met het ruitje, dan is mijn borstel nog schoon. Ik kan het niet vergeten. Alles lekker dik in sope. Laat het altijd nog even een keer globaal om aan beide zijden om er zeker van te zijn en de G7 te blijven. Basis fase 1 van het reconditioneren is gelukt. We gaan hem nu demonteren om alle werkzaamheden die we willen uitvoeren uit te voeren. En als hij dan toch kaal is, dan brengen we hem nog een keer terug hier naar de wasplaats. Want dan wil ik hem nog graag een keer wassen zonder gekuifdelen, dat ik goed bij het motorblok kan.